Het waren allemaal diagnoses die niet echt. Ja, waar ik gelukkig van werd. Vind ik die jongen die, uit Amsterdam die dan natuurlijk niet alleen geestig van. Hè, ik werd depressief van mijn diagnose. Dat is wel een mooie. Het is eigenlijk wel een hele mooie zin als je daarover nadenkt. Dit is natuurlijk een initiatief wat je ziet ontstaan, uh, wat dan een beetje aanhaakt op dingen die je al ziet gebeuren of die als VWS wel eigenlijk wil zien gebeuren. Ja, een paar filmpjes vertellen zeggen veel meer dan 3000 wetten en beleids, beleidsstukken bij elkaar. Meestal werk is natuurlijk daar in de wijken gedaan, door doen mensen van samen beter. Wij hebben er een stukje aan bijgedragen en het is wel leuk om dat te zien, dat het ook een resultaat heeft. En onder andere omdat ze hier dus goed samenwerken, dus dit is, ja hier word ik heel blij van als ik dit zie. Ja, dit was al gaande, hè? dit was niet van we hebben een mooi plan. De VWS wil je er even wat geld bij, bij leggen. Nee, dit was iets wat al bestond, er zat al een coalitie achter, ze waren ook al begonnen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen om zich verbonden te voelen met anderen. Wij proberen altijd natuurlijk op zoek te gaan naar positieve energie ergens in de praktijk. En uh, je daar daarmee mee verbinden en het wat groter maken en dan hopen dat dat weer een belangrijke, belangrijke stap is. Hoe maken we nou iets samen wat kan gaan werken, waar mensen profijt van kunnen hebben, wat instap klaar is? En waar je ook een verdere opschaling voor kan zien in de toekomst. Maar ja, een beetje met elkaar zoekt is dus blijkbaar ook wel de ruimte op. Uh, om, aan de, uh, om in ieder geval geen last te hebben van hoe wij zijn georganiseerd en het toch voor elkaar te krijgen. Dus ja, dat, dat is uh, gewoon mooi om te zien. Dat geeft ook hoop, hè? dat dat gewoon ook kan. Uh, en, en in al zijn concreetheid. Als het gaat over uh, het, dat dus de verschillende informatiesystemen met elkaar moeten kunnen praten en uitwisselbaar zijn. Dit is de buurplein app die we hebben. We leven al helemaal in een digitale wereld, afgelopen jaar helemaal in die coronatijden. Dus dat je ook in je gezondheid met digitale middelen verder kan komen... Ja, ik denk dat dat wel een besef gaat zijn wat misschien wel heel versneld gaat komen... ook in de samenleving. Hier is de piramide omgedraaid. Hè? Dat is ook zoals wij steeds meer willen werken als, als ministerie. Van we beginnen gewoon waar de energie is. En je ziet ook dat je met elkaar ook echt de tijd moet nemen om het tot een resultaat te brengen. Nou, dat hebben we al die tijd ook gedaan. Uh, en nu uh, is het in uh, ieder geval voor zover klaar en kan het verder de wereld in. Ja, gewoon doorgaan, uh, volgende stap zetten.